Ik neem al grote letters. Merrim, heb je ooit op een gebouw geschilderd? Nee. Ik Met licht? Met licht. <laughs> ik heb wel graffiti gedaan laatst. Oh yeah. Voor een feest. Oké. Okay. Ja. En was het een, een, een tekening of woorden? Um, het waren letters. Letters. Ja. Om mijn ouders en mijn zusje. Ja. Hé, hey, en uh, dat is eigenlijk wel mooi hè? Want wat, hoe voelt het als je iets aan het doen bent met elkaar? Iets met creativiteit. Wat is, de, wat is daar ja, bijzonder aan? Leuk, de samenwerking, het team en de betrokkenheid. Uh, dat zie je dan veel terug ja. en van elkaar leren. Ja. Dat is echt het uh, moment. Dan, uh, dan via enquêtes. Het is meer face-to-face. -face. En ik kan elkaar gewoon op dat moment ook vragen stellen of feedback geven. Ik vind dat ook veel uh, meer. Uh, Diepgaander. Ja, diepgaander. Dan, dan dat je gewoon, uh, ja, gewoon alleen mail of uh, enquêtes of ja. een vragenlijst. Spreekt. Nou ja, en het, dat, is, dat is wat cultuur en creativiteit, ook een graffiti is ook creativiteit en cultuur, ja. dat is wat het kan doen. Ja. Dat je mensen ontmoet elkaar op een andere level. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik weet... Uh... Nou. Hey, overlast. Oh, wat goed, overlast. Nee, ik heb niet helemaal. Maar dat vind ik wel grappig dat je nu over, jij bent het gebouw nu aan het over overlasten, hè? Vechten. Zo eindelijk, kijken inderdaad. Je kan als je nu ziet over, dan denk je ook over vecht. Ja, kan ook naar tegen jezelf. Maar dat is dus wat, wat we willen aangeven met deze manifestatie, is dat als je nou, ja, er komt over last te staan. Oh, Serieus? Dan... Ah, kan... Jammer. <laughs> oh. Jammer, oh ja. Ja, maar dit is al